Video is voor ons een medium dat niet meer kan ontbreken in de marketingmix en ik denk dat dat niet alleen bij ons zo is, maar dat dat gewoon een trend is ja, dat je vandaag de dag niet meer zonder die video kan. CRC kwam naar ons toe met de vraag om een reeks productvideo's te gaan maken die zullen ingezet worden naar winkels toe die op hun beurt dan hun producten gaan aanbieden aan professionals. In dit geval hadden we ervoor gekozen om heel concrete toepassingen te gaan filmen in heel concrete situaties om op die manier bij hun eindgebruiker het vertrouwen te kunnen verhogen en dus ook de verkoop. CRC is een wereldwijde producent uh, van chemische spuitbussen uh, voor industrie en ook voor de doe selver thuis. Men moet heel goed beseffen dat video heel veel vertrouwen wekt, hè, omdat video moeilijk te faken valt. In het geval van productvideo's is het dan altijd heel handig om video te gebruiken in point-of-sales, dus in winkels, om op die manier passanten aan te trekken en eventueel te overtuigen. Productvideo's kunnen natuurlijk ook gebruikt worden op productpagina's, dan wel op pagina's van een webshop, om op die manier de online bezoeker ook meteen beter te kunnen overtuigen om te converteren. Wij gebruiken vooral um, video om aan de klant te tonen hoe ons product werkt uh, en ook om in de verf te zetten wat onze unieke eigenschappen uh, zijn. We hebben nog met animatievideo's gewerkt in het verleden, maar we zien toch dat, dat klanten meer appreciëren dat ze echt iemand het zien doen en dat ze het echt in realiteit um, zien in een realistische situatie. We vermoeden dat CRC nog wel groeipotentieel heeft op sociale media, hè, want, want professionals zitten eigenlijk ook op sociale media. Uiteindelijk is, is communicatie niet per se B2C of B2B, maar vooral ook B2H. Business to human. En daar houden we net iets te weinig rekening mee, denk ik. Dus in dit geval, door video in te zetten op sociale media, gaan ze volgens mij meer top of mind zijn bij hun eindklant. Ja, onze filmpjes worden heel uh, goed ontvangen. Zeker door onze, onze sales uh, teams. Ze Zij zijn dan heel blij uh, dat ze nu de video's hebben. En zijn ook heel uh, ja, tevreden over hoe het eruit ziet, wat de kwaliteit is. Ik heb het gevoel uh, dat we met, met onze video's professioneler overkomen. We zijn tevreden.